Vandaag is Jeroen er en Jeroen is onze hoefsmit. Ja, inderdaad. Ik ben er en ik ben bij Blondie. Het, uh, deze hebben ze nu een jaar of twee dacht ik. Hè? Ja. Ja, hij is gekomen als lieve brave pony. Gewoon lekker op blote voetjes. Ging allemaal goed. Tot op een dag dat jullie zich toch een klein beetje zorgen begonnen te maken. Omdat hij een beetje op eieren ging lopen. Ik ben langs geweest, ik ben echt gekeken, ik heb gevoeld. Ik zei nou, volgens mij is dit het moment dat er een ijzertje onder moet. Want het wordt, het wordt allemaal net te kort en te iel. Je gaat toch steeds meer doen met je, met je talentje. ...vraagt ook iets voor de hoeven ja. hè? en de stand daarvan. Nou, voor de rest kan ik over Blondie zeggen. Die heeft echt hele goede, goede voeten, goede stand. En de stand beoordelen wij als hoefsmit altijd. De denkbeeldige voetas, die volgen wij. En hoort aan, zit daar dan de hoef onder, die ook wenselijk is voor het paard... ...dat hij kan doen en laten wat de, wat de klant wil. Het apart zich ook prettig voelt, nou dat heeft hij zeker. Achter heb je ook hele goede voetjes en dat zie je ook. Ze is nu aan het crossen gegaan met Blondie. Dat gaat nog prima, op blote voetjes achter. Ja. En voor heb ik dan wel stiftgaten voor bij jou in gemaakt. Hè, zodat je met de crosswedstrijd stiften erin kan draaien. En dat is wel uh, wenselijk voor het niet uitglijden in de wedstrijden. Ja. Want dan uh, zou Blondie het uh, te eng vinden en te voorzichtig gaan lopen. En dan gaat, doet hij niet meer voor jou wat jij uh, zou willen. Ja. Dus ik ga dan blondie beginnen. Ik ga zijn oude hoeverwijzertjes eraf halen. Dan ga ik zijn voetjes bekappen. Nieuwe hoeverwijzertjes uh, er weer onder maken. Ik doe de, uh, uh, de, de nagels die ik er de vorige keer in heb geslagen. Dat zou je dadelijk ook zien als ik de nieuwe eronder doe. Uh, als ik die erin heb geslagen, doe ik er een gultje onder maken, onderkappen noemen wij dat. De hoefnagel, de spijker, afknippen om vervolgens om te buigen en een klein lusje in de hoef te leggen. Maar die, dat, datzelfde lusje haal ik er nu af om het oude hoefwijzer er zonder schade vanaf te kunnen trekken. Soms heb ik wel eens het idee dat uh, het misschien een klein beetje hetzelfde is als wij naar de tandarts uh, gaan, moeten. Het is voor het goede doel en eigenlijk doet het niet zo heel veel pijn, maar toch gaan we niet zo graag. Uh, alhoewel ja, wij ze geen pijn doen, maar het begint natuurlijk al uh, wat in een eerder stadium. Hè. Wij gaan uh, van de paarden als ze jong zijn, veulen het liefste, al de voetjes tillen. Dat is allemaal onwennig, daar moeten ze allemaal aan wennen. En later gaan we ze bekappen, dan gaan we, maken we bewegingen die ze ook niet gewend zijn. Daarna gaan de hoefwijzers onder, dan komt er allemaal rook om een paard van pony heen. Nou, dat is een paard en pony van nature ook niet gewend, want het is een vluchtdier. Dus die zouden eerder van weg willen rennen als dat ze blijven staan. Ja, en dan is voor ons de kunst om het zo rustig mogelijk te houden. Want ik denk dat de rust en komt dat je wel verder komt bij een paard en een pony als, nou ja, onbeleefd gezegd slaan of schoppen. Want dat, dat lost echt bijna nooit wat op. Ik moet zeggen bijna. Helaas, maar nee, ik kan zeggen dat het eigenlijk niks oplost. Dus de rust kant is het belangrijkste om, uh, om ons werk goed te kunnen doen. Nou, dit zijn zijn oude ijzers. die ga ik nu verwijderen. Ik denk dat de blondie er 6, 7 weken op heeft gestaan. Dat is ongeveer ook de normale tijd dat blondie erop staat. Je ziet ook, ze zijn aardig ingesleten. Nu haal ik het eraf en ik ga alles weer netjes strak maken en de stand terugbrengen zoals, die, zoals ze hem willen hebben. Ik doe even de voeten een beetje omdoen van, uh, van de veiligheid van het zand wat erin zit en dan uh, kan ik beginnen met snijden. Dit noemen we een rennet, daar hebben we een linker en een rechter van en dat is om uh, de zool wat bij te snijden en de straal. Dus ik, uh, ik zet hem nog een keer neer om te kijken waar, uh, waar zie ik het hoogste punt of wat, wat zou ik anders willen hebben en dan ga ik bekappen met mijn hamer en mijn kapmes en als ik dat in grote lijnen heb uitgezet ga ik hem vlak veilen en modelleren zoals ik hem wil hebben waar ik nu naar kijk is staat de hoef helemaal vlak naar mijn zin of wil ik hem bijvoorbeeld iets rechter of schuiner hebben en met rechter en schuiner als ik dat even kort uitleg heeft dat met graden te maken die ik kan aanbrengen om een verandering aan te brengen maar nogmaals voordat ik begon dit is eigenlijk een vrij Laten we het maar nek, een standaard voet die we ook vrij standaard kunnen, kunnen behandelen tot het allemaal weer naar het zin gaat. Even een nieuw ijzertje. Nou die gaan het worden, dus die gaan het vuur in en dan kunnen we een pas maken voor dit hoefje. Ja, ik denk wel dat het zwaar werk is, ja. ja. Het is wel heel leuk werk, want je bent niet het opknappen. Als het goed is, wordt het paard blij van je. De eigenaar wordt blij van je. Op die manier is het een mooi beroep. Maar het is zeker zwaar. Ja. De ijzertjes zijn warm, dus ik moet het ijzer mee, als het heet is. Dus dat ga ik bij deze doen. Wat belangrijk is voor een paard en het hoefijzer wat we daaronder maken, dat de pasvorm wellicht zo goed ...mogelijk is, want uiteindelijk moet het hem helpen en niet belemmeren. Ook erg belangrijk is in een, in een, in een normaal hoefwijzer, en uh, we kijken hier naar een paard, een normaal paard... ...met een normale hoef, maar ook in een paard, bij een paard met een normale hoef wordt echt een opzet. En een opzet, zal ik je zo meteen aan het aanbod laten zien wat ik daarmee bedoel, ...dat is het opsmeden van teen, want een paard moet makkelijk kunnen starten. Als we gek gezegd naar onze eigen schoenen kijken, die liggen hier vrij van de grond, zonder dat ik daar moeite voor moet doen. Omdat als ik wil lopen, dat ik makkelijk kan lopen. En dat is wat wij een paard of een pony ook in het ijzer gaan aanbrengen. Als ik hem op zijn hart zet, wordt, een, uh, wordt het hierin ongeveer zo'n 1200 graden. Dat is enorm warm. Uh, ik denk als ijsje wat ik er nu uithaal, uh, is het uh, heel warm. Maar ongeveer 800 graden. Het opzetje waar ik het net over had, die ga ik nu aanbrengen. En dat betekent dat ik de voorkant van het ijzer, de teen van het ijzer, die ga ik wat opsmeden. En dan zal ik zo ook laten zien wat ik daarmee bedoel. Wat er nou eigenlijk verandert en gebeurt. Zoals waarschijnlijk elke paarden-eigenaar al zal weten: je hebt voorijzers en achterijzers. Achter maar je hebt ook linkervoeten en rechtervoeten. Ik ben nu met. Blondie is een linkervoorhoef bezig en dan zou je kunnen vragen, wat is dan het verschil? Er zit wel degelijk een klein verschil in. De buitenzijde van de hoef die is ruimer dan de binnenkant. En die brengen we in principe, als de hoef weer normaal is, ook in het hoefwijzer zo aan. Hier hebben we de opzet ingesmeed, dus dat het paard, als hij wil lopen, dat hij makkelijk kan rollen. Ik hoef er ge bijna geen druk op te zetten, of eigenlijk geen druk om het ijzer, alle de paardpony, te helpen starten. Ik ga even kijken of ik in de buurt kom. Nou, diezelfde opzet, die moet ik dan natuurlijk ook in de hoef maken. Dus het randje wat ik opsmeet, maak ik ook in deze hoef... om hem goed vlak te kunnen laten passen. Mooi! En zo kan ik dan eigenlijk ook weer zien hoe het ijzer op de hoef komt te liggen. Hier ligt hij helemaal keurig, keurig, keurig. En hier ga ik er nog één klapje indraaien zodat Dus hij gelijk met de hoef mee blijft lopen. Dan uh, ga ik ze beide nog één keer controleren of het helemaal naar mijn zin is. En als ze naar mijn zin zijn, dan uh, ga ik de stiftgaatjes erin maken voor Tess, voor de wedstrijden, voor de cross. En ik ga ze netjes slijpen, dat alle scherpe randjes er al, uh, vanaf zijn. Dat als die zich bijvoorbeeld een keertje onhandig zou willen raken vanwege een jeukje of een dingetje, dat er geen scherpe dingetjes aan de aan de wijze zitten van Op de vraag die, die je er straks stelde: over wat ben je nu aan het doen? En toen was ik de oude hoefnagels aan het loshakken, die ging ik in een gultje leggen, had ik gezegd. Nou, datzelfde gultje ga ik nu maken. En dat is maar klein, want er komt ook eigenlijk maar een heel klein weerhaakje aan het hoefnageltje. Dan knip ik ze op lengte, dan zijn ze nog steeds recht, en dan ga ik ze omvouwen met deze tang. En dan heb ik het weeraakje er weer aan. Nou Tess, ik bedoel, hij is weer voor jou. Nou, Heel erg bedankt. Doe je best de komende weken. Bedankt Ik hoop dat ik het uh, heb uitgelegd, goed ja. genoeg heb uitgelegd. Zeker. En dan uh, heb je iedereen uh, heb misschien weer wel aan. Ja? He? Nou, Veel erg plezier!